Waarom zou je beleggen in Bitcoin? Wij geloven dat Bitcoin internationaal onafhankelijk geld is wat wereldeconomie gaat veranderen. Maar ook als je deze overtuiging niet deelt, kan Bitcoin voor jou een interessante belegging zijn. In deze video leggen we uit waarom. Vorig jaar is een model gepubliceerd wat de prijsontwikkeling van Bitcoin voor de komende zes jaar voorspelt. Het model wordt ook toegepast op de waardering van goud en zilver, wat ook schaarse goederen zijn. Bij bitcoin halveert het aantal nieuw bitcoins dat in omloop komt elke vier jaar. Daardoor wordt bitcoin schaarser en stijgt de prijs. Het model heeft zich bewezen in 2013 en 2017. Elke vier jaar gaat de koers van bitcoin keer tien. Dit model voorziet dat ook voor 2021. Eind 2021 zal bitcoin 90.000 euro per bitcoin raken, volgens het model. Stel jij wil in bitcoin investeren, wat moet je doen? Nou, allereerst Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het model zou niet waar kunnen zijn. Maar je bent nooit meer dan je inleg kwijt. Koop dus voor 1 à 2% van je spaargeld bitcoins. En als het model uitkomt heb je een hartstikke mooi rendement. Superleuk dat je gekeken hebt. Wil je meer weten over het Stock to Flow model, zoals dit model heet? Volg de link hieronder naar onze website waar we het nog een keer uitleggen.